Dames en heren, jullie hebben gezien in die titeling. Voor de mensen, jullie hebben gezien, ik ben deze dagen niet bezig met YouTube. Waarom? Of gefocust op YouTube? Ik kan ook zo kan sprint op is. Mooi. Voor de mensen, jullie hebben gezien, uh, ja, ik kan een beetje, een beetje, praten bij jullie. Voor de mensen, uh, waarom dat ik deze dagen niet meer gefocust ben op YouTube? Het zijn gewoon drie redenen. De eerste, YouTube blijft mijn views eraf halen. De tweede, de abonnees worden heel wel nu niet meer eraf gehaald, heb ik wel gemerkt deze dagen. En ja, views blijven eraf gehaald worden. En mijn video's worden niet meer aanbevolen. Zeker de laatste dagen. Dat is wel echt slecht voor mij. Want ja, hoe ga ik groot worden op YouTube? Dat is heel moeilijk. Maar ja, je moet je tegenslagen hebben, snap je? En ik weet sowieso, na deze tegenslagen gaat het weer goed. Maar het is hoe je bent. Hoe je mindset is. En sowieso, voor de mensen. Als deze video online komt. Er gaan ook een paar video's op privé zijn. Die gewoon een paar views eraf hebben gehaald. Bijvoorbeeld, ik... Ik kwam in contact met YouTube. Ja, die gaat gewoon op privé. Waarom? Die hebben ze gewoon 364 views eraf gehaald. Voor de rest, van de andere video's zijn nog wel sa Ik ga die niet. De video die ik bij blog heb geprekt. Die heeft niet dit moment deze views. Maar ja, volgende dag gaan ze weer eraf gaan. Zoals altijd. En uh, ja, deze dag gaan we gewoon minder focussen op YouTube. Waarom? Jullie weten allemaal. De maand Ramadan is binnenkort kort aangekomen. Over een paar dagen is het al. Dus sowieso na de Ramadan. Ga ik weer knallen, en dat is sowieso wat er in mijn achterhoofd is. Voor de mensen, ik ging ook naar mijn tweede YouTube-kanaal, Adam Loon. Die nu 752 abonnees. Ik hem ook even in beeldschermen zien. En dat was eigenlijk ja, mijn tweede kanaal. Als deze kanaal blijft problemen krijgen zeg maar, met views, likes. Ik kan niet meer commenten onder mijn videos. Dan ga ik overstappen naar deze kanaal. En deze kanaal heeft zelf nog geen problemen. Uh, wat ik mijn hoofdkanaal ga doen, dan. Als het probleem blijft met de views en likes, en mijn video's worden niet aanbevolen, dan gaan we overstappen. Maar mijn tweede kanaal, dan ga ik echt mijn best doen, bro. Dan ga ik gewoon 24-7 gefocust zijn op YouTube. Ga ik alles mee bezig zijn. Shorts. Ja, shorts is niet mijn smaak, maar toch ga ik het doen. Dus dat jullie het maar weten. Dus voor de mensen, ik hoop dat jullie de situatie kunnen begrijpen. Snap je? Uh, sowieso na de Ramadan gaan we weer. Voor de mensen die vragen, komen nog videos? Sowieso komen nog videos online. Maar dat jullie weten, van Anablo is niet echt meer gefocust. Want ik ga meer gewoon korte video's. Snap je? Dus dat jullie het maar weten. Maar na de ramadan komen je weer in komt content vlog. Misschien ramadan vlog. Dat ook. Maar dat jullie het weten. Zo is een dikke love naar jullie. Allemaal liefde deze dagen. En zo is een dikke essen Iedereen die me support van het begin. Tot het einde. Want voor jullie doe ik het man. Je weet toch. Love iedereen. Je weet toch. Like. Abonneer. Of oud voor me. Yes.